Welkom. En uh, ja, Willem schrijft. Welcome, everybody. New Neighbors. Welcome in Overvecht. Geschreven op het gebouw waar onze nieuwe buren komen wonen. Of wel wonen eigenlijk. Ja, een stukje hè. Ja. De jongeren hier. En de vluchtelingen daar. Of onze New Neighbors. Hartje.